Getallen van elkaar afhalen kan op verschillende manieren. Een van die manieren is het onder elkaar opschrijven en van rechts naar links rekenen. Als eerste voorbeeld nemen we de som 867 min 354. We zetten de getallen onder elkaar... En zorgen er daarbij voor dat alle eenheden onder elkaar staan, alle tientallen onder elkaar staan en alle honderdtallen onder elkaar staan. Daarna zetten we een streep onder en een minteken om te laten zien dat we deze twee getallen van elkaar af gaan halen. We beginnen rechts. 7 min 4 is 3. Schrijven we 3 bij de eenheden. Dan 6 min 5 is 1. Schrijven we 1 bij de tientallen en... 8 min 3 is 5, dus schrijven we 5 bij de honderdtallen. Het antwoord is dus 513. Een tweede voorbeeld. 914 min 241. Weer onder elkaar opschrijven, streep eronder en min teken. 4 min 1 is 3. 3 opschrijven bij de eenheden. 1 min 4, dat kan niet. Dan ga ik naar de honderdtallen, die maak ik 1 kleiner. Die 100 doe ik er dan bij de tientallen weer bij, dat zijn 10 tientallen. Met de 1 die er dus staat, zijn er dus 11 tientallen. 11 min 4, dat kan wel, dat is 7, dus schrijf ik 7 bij de tientallen. Dan doe ik 8 min 2 is 6, 6 opschrijven bij de honderdtallen. Het antwoord is dus 673. Deze manier van rekenen wordt ook wel eens lenen bij de buren genoemd. Het is niet zo lastig om te zien waarom dat zo is. Zo kun je twee getallen min elkaar doen van rechts naar links. Je kan ook het tegenovergestelde doen, dat is min van links naar rechts. Als je die manier ook wilt uitproberen, dan hebben we daar een aparte video voor. Voor nu bedankt voor het kijken, vergeet ons niet te liken, te delen en je te abonneren. Graag tot de volgende keer!